Waarom draai We hebben deze aangehouden we rijden onder invloed. We uh, niet te op de antwoord verplicht, ik heb recht omdat. Vriend, meewerken nu hè? Uh, bravo 1, we hebben hier een gestolen voertuig en uh, die hebben we aangetroffen. graag een takelwagen deze kant op. Rustig. Uitstappen handen omhoog. Handen omhoog, beide. staan blijven, kom op. Hallo mensen leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPUD voor morgen vandaag ga ik jullie meenemen op pad met de T6. Uh, Belgische T6. Een beetje anders dan die wat ik de vorige keer liet zien, want de vorige keer zei ik van ik ga meteen opnemen na de vorige Belgische aflevering die trouwens goed was ontvangen door jullie. Uh, dat had ik ook gedaan met die opnames hier ben ik kwijt. Uh, maar toen heb ik deze T6 gekregen van uh, high performance modding. En uh, dus samen met NN Modding. Of modding, ja modding. Uh, dus dikke shout-out naar hun en erg bedankt dat ik dit voertuig mag gebruiken. Hij is niet te krijgen, hij zal ook niet te krijgen zijn en hij blijft volledig privé. Uh, navragen ervoor heeft geen zin. Uh, want ja, wat ik zei, hij blijft gewoon privé. Um, ja, dit is hem dan. T6 Politie Antwerpen. Uh, zoals je ziet hier, super gaaf. Achterin, erg mooi. Nou, heb je hier alles erop en eraan. Oranje, ember. Ja, dat, dat gaat misschien wat langzaam, uh, maar dat ligt gewoon aan mijn ILS uh, settings. Dan heb je nog blauw. Interieur trouwens, ook echt puik gedaan. Uh, ja. ja, gewoon perfect, vind ik. Even kijken, we hebben nog zoekverlichting aan voorzijde. We hebben nog zoekverlichting aan de zijkant. Kofferbak dicht en ik zou zeggen, laten we lekker de straat op gaan. Um, geen bijzonderheden verder te melden uh, meldingen staan in ieder geval aan uh, vergeet ik iets, ik hoop het niet, ik denk het wel niet jullie hebben groen, waarom doen jullie niks? wat is hij nou allemaal aan het doen? nu daarmee een beetje onder invloed snel uit proberen, uitproberen heb ik hem een nou stopteken gegeven of niet ja, nee. nog een keer nee. even aan het proberen man stuur zit niet helemaal lekker en op het moment dat mijn stuur helemaal los gaat als ik de stoeprand raak ja zoals nu zoals je misschien hoorde dan weet ik dat ik goed zit oké okay, we gaan deze persoon even aanspreken op het uh, feit dat hij erg slingerend over de weg ging een beetje raar rijgedrag vertoonde bij het uh, stoplicht wauw hij doet niet ook niet lekker helder is zijn ogen krijgen kijken Hi. hallo het op je. Uh, heeft hij iets gedronken toevallig. Heeft hij drugs genomen? Ik uh, kan me niet herinneren, nou meestal herinner je zo het wel. Uh, mag ik even een rijbuis uh, laten zien? Bravo 1 mag je even voor mij gaan nakijken, dat is namelijk de meldkamer in België. Niet dispatch, maar Bravo 1. We rijden met een uh, ingevorderd rijbewijs, dus je mag bij deze uitstappen. Daar gaan we alles mee beginnen. Oh, sorry. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft allemaal niet zo net. Je mag even blazen voor mij. Oké. Okay. Oké, okay, dat hij. heeft wel iets gedronken, maar dat is onder de limiet. Uh, dat is goed. Drugs, ja, goed. Waarom draai je? Bij deze aangehouden rijden onder invloed. Uh, anders de verpleeg, ik ben niet de antwoord verplicht, ik berechten, omdat.. Vriend? meewerken nu ja en niet fucken met uh, de belgische popo en ja ik pak een teaser jij gaat ook even gewoon normaal doen jij blijft even staan ik ga uh, alle verboden middelen bij deze vorderen alle drugs die eventueel aanwezig zijn uh, ja dus alles wat jullie bij hebben wil ik bij deze hebben ja ik uh, vorige keer had ik geen teaser maar uh, Wat de fuck? Oké. Okay. Vorige keer had ik geen uh, taser, maar toen kwam ik er zijn maar achter um, dat het gewoon uh, normaal is. Of dat het gewoon normaal is. Maar even een woord komen een paar dingen tegelijk. Tot uh, uh, politie Antwerpen, een van de vijftien zones, is geloof ik die de taser al test. Dus ik gebruik hem ook gewoon. Ik ga je even we middelen bij. Dingen die je niet bij mag hebben waar ik mezelf aan kan bezeren. Zo te horen niet. Oké. Okay. Allemaal niet zo schokkend. zeer aan het transportje voor deze beste meneer. Ja, ja. We moeten daar even mee doen. Uh, in dit geval, ik heb police 1 en police 2 veranderd. Dus kan zijn dat police 3, de Audi of police 4 de Touran komt. En dan, ja, dan heb je gewoon Nederlandse collega's. Jij, ik ga jou niet daadwerkelijk aanhouden, ik kan nu even niks anders dan jou in de boeien doen. Ik wil alleen even weten of je drugs bij hebt. En zo niet, dan uh, mag jij je weg vervolgen in ieder geval. Als je niks gedronken hebt ook dan mag je eventueel in de auto stappen en verder rijden. Dank je wil even met mij rijden. Of lopen. Je even stilstaan. Dingen waar je niet bij mag hebben. Waaraan ik mezelf kan bezeren. Is zien? Een zakmes. Oké. Okay. Bij deze wordt hij niet gezien als dreigend. Hij scheelt. Ook jouw rijbewijs we gezien je mag sowieso niet verder gaan rijden. Uh, heb je nog drugs genomen? Oké. Okay, goed. Blijf hier even staan. Even het voertuig doorzoeken op basis van uh, uh, weet je dat ook weer weet niet welke wet daarvoor is Een shotgun vriend oké okay, dat was in jouw helft je bent bij deze ook aangehouden verboden wapen bezit. ik weet niet of het van jou is maar dat gaan we allemaal uitzoeken je bent niet de verplicht in red maar verkaat uh, en voertuig gaan we meenemen of dan nog meer dingen bij zitten die niet horen ja Oké, okay, en dan kunnen wij doorgaan. We gaan even kijken of we die, of die auto die daar achter wegrijst nog bij kunnen houden. Want die race me zo hard weg dat ik denk dat daar iets mee aan de hand is. En daar willen we even achter komen. Of ik met solo vandaag. Vrijstelling. Die is er sowieso voorbij gevlogen. Is die motorrijder, hè? Ja. Kijk hem eens. Verkeerde voorstelteervak. Rood licht toen net al. Geen helm. Je Race gewoon door het verkeer hier. O, oh, een bus. Rood licht, wederom. Sorry collega's, hadden we bijna aanrijding. Ja, zit je nu je helm op, vriend. Goedag. Rijbus. Goed, die zingen voor die mag afstappen. In ieder geval, waar was je helm om daarmee te beginnen? Sorry, Gent vergeten. Stel hem maar even af. Krijg van mij meerdere bekeuringen. Uh, ik kom maar 4 cent trouwens. Eh... Uh, ja. uh. kan ik je nou warning hier kan ik geen bekeuring geven aan geven bijna ze schil nee je warning oké okay, goed um, je mag in ieder geval niet verder rijden doe dat wel dan ben je uh, strafbaar of dat was je al dus uh, doe dat vooral niet pak even je motor. Moet hij nog met me sturen? Gaan ja, besturen die motor. Oké. Okay. Ja, de bekeuring ga ik thuis sturen bij. Uh, voor het. Uh, um, waarvoor gaan we allemaal een bekeuring geven? Even denken. Uh, verkeerde voorste Geen helm. Rijden met een verlopen of een ingevorderd rijbewijs. Het uh, door rood licht rijden, dus ga er maar uit tot dat dik boven de 1000 euro gaat uitkomen. Daar heb je hem wel flink mee te pakken, denk ik zo. 1202 Dat is hoor. Melding van een illegaal geparkeerd voertuig. Ja, dat is zeker illegaal. Dus ga maar afslijpen. Even kijken of het niet van uh, diefstal is of komstig is ofzo. Als er iemand in zit. Zit niemand in? Ik ga het volgende keer... In of Ja, gestolen, oké. Okay. Uh, Bravo 1, we hebben hier een gestolen voertuig en uh, die hebben we aangetroffen. Graag een takelwagen deze kant op. Uh, we gaan in de gaten houden of we nog uh, enige verdachten gaan aantreffen hier. Zo is niet verzekerd en uh, was uh, gestolen. Dus uh, ja, nou goed. Dan hebben we die tenminste. Dan gaan we op N drukken. Die rijdt er rood en die um, heeft toch wel echt een vrachtwagen die niet echt gezond maar uitziet. Om maar even zo te zeggen. Hey ik ga het volgende kenteken voor een aantrekken. 0, 1, QB, Kilo, Kilo, 1, 4, 0. No, oh, wat doe ik nou? Oh. Kijk dat we hier ook staan, joh. Ja klopt sowieso ook al niet oh. moeten zo moeten ze meteen de brand ervoor gaan bellen ja. oké, okay, we moeten aan deze helft van eh... Uh... wat is met uw voertuig gebeurd? ja, ja, hij moet naar de garageagent ja, dat kan ik jou ook wel vertellen is hij nog voor zich? hij was geloven dat was niks uh, verder mee aan de hand hoor. je mag in ieder geval niet zo verder rijden dus uh, wat ik ga laten doen of wat ik ga doen ik ga hem hier meteen uh, Um, af laten slepen maar dat zijn wel op eigen kosten uh, heb jij nog uh, een rijbewijs voor me okay. goed je voertuig wordt afgeslepen en gaat naar de garage worden gebracht uh, je kunt meerijden met de takelwagen en dan uh, wens ik je ondanks alles een fijne dag ik uh, ga daar verder geen beskeuring over schrijven joh. dat is weer allemaal zo, uh, ik weet niet welke feiten er zijn gepleegd. En uh, hoe en wat. In echt druk qua, qua meldingen, we zijn bezig met andere dingen maar niet echt met de meldingen. Kijk, officieel moet ik hem hier nou ook weer een stopteken geven, want waarschijnlijk als het groen licht wordt vliegt hij nog snel voor mij uit. Lincoln 18, we hebben een trafisch alert voor een officer homicidaat. We hebben een verdachte, via de ANPR camera's gespot, ik weet niet hoe ze die in België heetten, maar die heeft een politieagent vermoord. 12.01, dat is 12.01, Lincoln 18, approach with CBTGV of hoe dat in België ook heet uh, van toepassing uh, graag eenheden te plaatsen. Ah, shit Even rustig. Uitstappen handen omhoog. Handen omhoog, beide. handen om, omhoog! Ah, hij heeft natuurlijk een beanbag, ja. Hij heeft een beanbag. Is... Oké, okay, even rustig blijven jongens, situatie doorgeven aan het Bravo 1. Um, Overheen van het voertuig. Zelf bekend. Dat is niet de ideale BTGV. Dus je bent aangehouden. Iemand gewond? Oh collega ja nu ben okay, ik Oké, graag twee uh, transportjes deze kant op. De kan niet blijven staan, dus die laten we afslijpen. Bitte ging fout. Ik hoop dat uh, jij oké okay bent, zullen we zien wel. Jullie zijn allemaal oké okay, zo te zien. Top! Ja, voor de mensen die nu die sirene horen, dat is de sirene van deze. Ik had even groot zoeklicht zeg maar aangezet. Um, om hun een beetje te verblinden. Ik weet niet of dat uh, gebruikelijk is, maar ik vond het wel grappig. Gewoon uh, groot licht aangezet, zodat ik... Uh, Zodat, ik, uh, zodat ze in ieder geval niet veel achter ons zagen. Qua hoeveel eenheden er waren. Maar dat zal onzin zijn wat ik zeg allemaal. Uh, in ieder geval. Uh, ja. In België praat je over Prio 0. Prio 1, Prio 2 en Prio 4. Uh, bij Prio 0 heb je te maken met uh, een levensbedreigende situatie. Uh, Prio 1 zoals we in Nederland eigenlijk ook kennen. Is uh, absolute prioriteit. Prio 2 is dringend. Prio 3 is een aanvaardbaar termijn. En prio 4 is een.. What the fuck? Prio 4 is een uitgestelde interventie. Dus laat zeggen dat bij ons gewoon prio 0, prio 1 een beetje is. Het en... ja. klonk waarschijnlijk heel raar, want ik praatte met mijn flesje voor mijn mond. Um... Nou, de collega gaat dan met uh, mevrouw in gesprek. Dus dat zal wel uh, goed komen. Uh, maar Prio 4 is inderdaad een beetje te vergelijken met prio.. 3 bij ons. Uh, dat is binnen 24 uur geloof ik. En dat wordt vaak doorgegeven aan een wijkagent. Ik hoef allemaal die races niet jongens. Dat vind ik zo'n verschrikkelijke meldingen. En de meeste zet ik altijd wel uit. Maar dat gaat toch altijd iets fout. Ja dat doe ik nooit aan mee. Voor de mensen die dan niet weten, stel dat ik daar nou aan mee ga doen en denk van jee, daar ga ik aan mee doen lekker achtervolgen. Rij. Dan uh, wat je dan krijgt is uh, uh, dat de uitstappen. En dan burgen ze, dan doen ze met hun handen, zeg maar, doen, houden ze recht naast hen en dan gaan ze heel trillen en raar doen. En de collega's beginnen dan met de shotgun ze helemaal dood te schieten. Dus ja, dat is, doe ik nooit aan mee. Dan stond die zombie weer van laatst. Ik geloof ook de belt, Nee, ik weet niet meer. Met Kim Hier wordt eigenlijk echt net, nadat ik weg ben, waarschijnlijk, een tas gestolen. Hoi. Uh. Staan blijven, kom op. En meewerken? werken. Tasertje Deze dan maar. Oh dat is een klok. Goed, je bent aangehouden. Die is van een tas. Ben niet de antwoord verplicht. En die van naar het bureau. Ja. Heb je die tas ook nog bij? Want ik zie hem er niet. een heel mooie tas zijn geweest, maar goed. Purabo 1, graag een uh, transportje deze kan op voor een uh, verdachte. Die is aangehouden naar een diefstal Ja, Achterin is het trouwens ook wel vet, ik zou dadelijk even alle deuren openzetten. Nou, ik zie nu pas dat als je alarmlichten aanzet, dat is ook wel heel vet dat je dat ook in de lichtbalk ziet. Kijk eens, bankje, schermpje, uh, printer zelfs. Oh, je kan erin staan. Ja, dat komt omdat, als je wordt weggeduwd door een uh, verdachte. Dus je duwde me, maar... zo, dat is wel heel vet in de spiegels. Dus echt, kijk, hier zien we ook het interieur goed. Daar staat nog eens een drive trouwens, dat is een beetje raar. Maar goed, uh, dit is wel echt super gemaakt. Dus echt nogmaals, shout out naar NN modding en high performance modding. Uh, maar als je wordt weggeduwd door een verdachte hier twee zaklampen, dan kun je opeens door je auto doorheen lopen uh, ja. dus uh, wij gaan in ieder geval weer eruit we gaan die tas terugbrengen maar uh, ja dit is wel super vet. En ook gewoon als je alarmlichten aanzet dat dat in de lichtbalk te zien is uh... no. wordt wat drukker een melding uh, tot een uh... zonder dit hè altijd nederlanders weer hè potverdamme uh, melding tot er een uh, bankautomaat wordt overvallen en, uh, en is er of een pin uh, pinautomaat denken van hoe kun je die nou overvallen want er zit er niemand in maar die wordt waarschijnlijk helemaal in goorde geslagen hey, politie staan blijven Au, <laughs> dat ging per ongeluk. Ik ga wel even in ieder geval een wapen trekken. Handen omhoog. Handen omhoog. meewerken Verdacht uitschakeld schoten uh, in het been gelost. Strokken vuurwapen, vrachtwagen aan de kant. Oh ze zegt uh, kom op, kunnen we niet uh, buiten delen. Hoeveel heb je te pakken dan? Uh, zeg even uh, hoeveel heb je? 20 euro, dat doe ik niet voor. Vriendje ben aangehouden. Nou, misschien als ze 20 miljoen of zo uit dat ding had gehaald. Ja, hadden we al tientje miljoen genomen. Daar hadden we nergens over gepraat. Maar ja, het is niet altijd feest hè. Waarom is, zie ik nog een groot stipje op de kaart? Ergens waarschijnlijk heel hoog. Ah ja, dat was laatst ook. Daar ben ik toen nog heen gegaan. Dat was niks. Ja, echt van, wat fuck is dat? Ik ben ik daar helemaal naartoe gegaan toen? Er was er niks aan de hand. Nee, Dispatch, oh, nu, wauw sorry. Bravo 1, graag uh, transportje voor een verdachte deze kant op. 1205. Uh... Ja, goed. Ik ga even kijken hoe het zit met die automaat, want die is ook nog groen, misschien moet ik daar iets mee. Ah oh, ja, thee check. De uh, the cover uh, is open, het seems to be complete functional. Oké. Okay. Het is de uh, the... dit iets eroverheen. Dit grijze neem je aan, is open, maar hij lijkt het nog gewoon te doen. Uh, we gaan in ieder geval de bank bellen, um, om te melden dat dit is voorgevallen. Misschien even uh, wat er overheen dat hij niet bruikbaar is. En dan komen we hem hopelijk zo snel mogelijk maken, voordat iemand anders verder gaat waar zij geëindigd is. Voor TNA staat hier bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben een Grand Theft Auto op een bridge street. Brion 1? naar een uh, auto diefstal met geweld verdachte gaat er al vandoor mogelijk dus voor collega's daarom tot we er gewoon alles op gooien we hebben geen versneller uh, dat die melding binnenkomt gaat die verdachte al rijden neem je hem aan is ze meteen ga mee naar de achtervolging en voordat je weet is die gast al weg en moet jij nog oriënteren van oké okay, waar gaat hij heen wat hebben we een achtervolging en dan is hij al weg en hij scheurde als gek en ik rij een beetje niet te veel tegen het verkeer in. Uh, netjes. Zo. Dus. schoten. Hey politie. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Handen omhoog, wapen laten vallen. Hey. Luisteren. Wat een baas, hij gaat gewoon verder. Hey, Hij lijkt echt in zijn eigen wereldje te zitten, hij schiet ook niet echt op iemand. Handen omhoog, wapen laten vallen, heel goed, op knieën. En dan op jou vouwen. Aangehouden. Waar, waar word je eigenlijk voor aangehouden op het feit als je op straat zit te schieten op niks? Of in een bos te schieten met niks ofzo. Op niks bedoel ik. Hij ja, schiet altijd wel op iets, maar niet op een persoon in dit geval. Bijna aangehouden voor verboden wapenbezit? Of komt dan nog verstoren openbare orde bij? Dat weet ik dan wel niet. Transportje komt deze kant op. En ik had geloof ik al gezegd dat we richting de laatste melding gingen dat het toen mooi was geweest. Maar we gaan gewoon nog heel even door. Ik na heel.. Na, nee, ja weet je, binnenkort gaan we gewoon lekker verder. Binnenkort ga ik deze mooie wagen weer uit de stal halen. Um, uit de garage. En dan gaan we er weer een mooie video voor maken, is super tof, nogmaals, high performance modding en samen, ik moet als ik en zeg, dan zeg ik en, en, en. En dat klinkt heel raar, dus samen met en, en modding, het uh, echt nogmaals aan jullie. En nogmaals, als hij is niet te krijgen, zal ik niet te krijgen gaan zijn, uh, volledig privé, je hoeft natuurlijk niet aan de eigenaar te gaan vragen of je kunt krijgen, uh, dat werd mij uh, duidelijk gezegd. Dus dat uh, geef ik ook duidelijk door aan jullie. Uh, vond je het nou een toffe video? Laat het even weten en dan zie ik jullie graag over twee dagen weer bij een nieuwe video. Uh, en dan weer gewoon Nederlands. Of uh, ja, gewoon Nederlands. Uh, binnenkort komt wel de Mug, de Belgische Mug uh, online. In de Volvo XC90 laat je daar maar ook door verrassen. Van de mensen die de Mug niet kennen zal ik even uitleg gaan geven over de Mug. Uh, dat ga ik wel nu meteen opnemen, dat zei ik de vorige keer ook. Maar nu ga ik het echt doen en zorg dat die opnames bewaard blijven. Ik praat te veel bij mijn outro. Ik zou zeggen, doei.